Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missie heb je ontdekt dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen. Dat zo'n algoritme start met een event. Dat je een reeks stappen binnen zo'n algoritme een sequentie noemt. En dat de sequentie loops, stukjes die een aantal keren herhaald worden, kan bevatten. Zo heb je een algoritme geschreven voor je robot schoonmaker die de oceaan kan ontdoen van al het plastic dat erin ronddrijft. Maar we zijn nog niet klaar. Tot nu toe hebben we de robot alleen over het plastic laten zwemmen. Maar we willen de zee schoner maken, dus zal jouw robot het plastic ook uit het water moeten vissen. En opslaan in een container aan boord. Pak nu het werkblad met de codeblokjes voor missie 3 en knip ze netjes uit. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Gelukt? Mooi! Kijk dan eens naar deze puzzel. Zou je die weer kunnen oplossen met een algoritme? Probeer deze keer de blokjes toe te voegen om het plastic op te ruimen. Maak je script zo eenvoudig en kort mogelijk. Start weer met het eventblokje en probeer een oplossing te vinden. Succes! En lukte het? Ik heb het zo opgelost. Start, herhaal drie keer vooruit. Draai rechts, herhaal vier keer vooruit, draai links, herhaal vier keer vooruit, schrijf arm uit, pak op, berg op. Niet zo moeilijk hè? Je breidt je algoritme uit met een aantal nieuwe instructies. Maar hoe weet de robot eigenlijk dat het een stuk plastic is en niet een vis of een krab? Laten we het algoritme iets slimmer maken door een instructie toe te voegen die gaat bepalen of een sequentie wel of niet uitgevoerd moet worden. We willen de dieren in de zee uiteraard niet vangen. Zo'n check noem je in programmeertaal een conditie. Een vergelijking om te bepalen of iets wel of niet gedaan moet worden. Kijk maar eens naar dit gele blokje. Eerst een check. Als dit waar is, en in ons geval vul ik plastic in, dus als het plastic is, dan doe dit. En daar vul ik de drie opruimacties in. Schuif arm uit, pak op en berg op. En anders, bijvoorbeeld als het geen plastic is, maar een vis, dan ga verder. Nu jij. Maak deze puzzel na en probeer hem op te lossen door twee als dan anders blokjes te gebruiken. Succes! Ik heb dit algoritme geschreven. Start, herhaal drie keer. Vooruit als plastic, dan schuif arm uit, pak op, berg op. Draai rechts, herhaal twee keer vooruit. Draai rechts, herhaal twee keer vooruit, draai links vooruit. Draai rechts, herhaal zes keer vooruit. Als plastic, dan schuif arm uit, pak op, berg op. Yes, gelukt! Ik heb twee keer een als dan anders blokje gebruikt. Kijk deze puzzel eens. Zou je daar ook een oplossing voor kunnen bedenken? Misschien moet je ook kijken of je een patroon kunt herkennen. Zet deze video maar even op pauze. Zullen we samen kijken? Ik probeer eerst het patroon te herkennen. Zag jij het? Start. Herhaal twee keer vooruit, dan herhaal drie keer, herhaal vijf keer vooruit als plastic, dan schuif arm uit, pak op, berg op, draai rechts. Zoals je ziet kun je ingewikkeld lijkende puzzels eenvoudiger maken door bepaalde patronen te herkennen. Dit noem je in programmeertaal abstractie. Je weet nu dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen.